Jan vlogt vlogt welkijkers. Ik ben Mirjam. de En ik heb een roze handdoek. En ik vind het leuk dat jij weer kijkt naar een nieuwe video. Waarom heb ik je roze handdoek op? Omdat ik dus mijn haar heb laten doen. En jullie gaan nu kijken hoe het zit en wat ik ervan vind. Oh, ik hoop dat jullie allemaal ontzettend aan het genieten zijn. Maar ik moet opschieten. Om vijf uur moet ik bij de kapper zijn. Dit is dus hoe het er nu uitziet kunnen jullie zo zien de achterkant ik ben echt, ik heb er zoveel zin in ik ben zo benieuwd hoe het gaat worden sleutel, heb ik nou, ik zie jullie zo weer en dan moet je wachten bij de kapper totdat je aan de beurt bent. maar ja, dat is nou ook geen straf het is super lekker weer dus, uh, even genieten, want zonnetje lekker hoor, terug van de kapper. en uh, het is ik ben even aan het filmen en het is uh, lekker kort. Dat dan weer wel. Er zit een heleboel spul in. Mijn haar is helemaal stug. Ik weet niet zo goed wat ik ervan moet vinden. Ik zal de achterkant even laten zien. Even, even draaien. kan ik hem dadelijk ook even terugkijken op de video. Ik heb nog een... Uh... Proefmonstertje gekregen van een shampoo. Want ik zeg ik wil het leuk kleuren of iets dergelijks. Maar op grijs haar blijkt dat allemaal niet te kunnen ofzo. En dan moet het eerst ontkleurd worden. Nou, de, eh. Dus ik heb een shampoo'tje gekregen. Oh god. Ja, doos. Oh man, man, man. Even wachten. Ik leg nu even neer. Die kleuren shampoo ga ik gebruiken. Het zit nu natuurlijk helemaal stijf en, en, en net gestyled En niet volgens uh, mijn regels gestyled. Morgen zit het uh, waarschijnlijk anders. Ik ben er dus niet zo blij mee. Met mijn kapsel. Maar dat was misschien al wel duidelijk. Jongens, ik heb weer een video waar ik heel veel voor moet knippen en plakken en leuk moet maken. En ik krijg meteen weer last van mijn schouders. Dus ik heb... Een dikke bureaustoel besteld. Want dit kan niet. Ik vind het gewoon zo leuk om te doen. En ik moet gewoon aan de gang blijven. Maar dat gaat niet. Dus bureaustoel is besteld. En die komt één deze dagen binnen. Geen idee wanneer. Gaan we vanzelf zelf zien. Domme. Ik baal hiervan. Een hele goede morgen. Ik ga douchen. Om te kijken of ik hier wat van kan maken. Ik zie jullie zo terug. Ik ben hier gewoon niet blij mee hoor. Ik kan hier gewoon niks mee. Ik weet het gewoon niet. Daar ben ik weer. Ik heb het maar gestyled zoals ik het altijd doe. Maar uh, het voelt niet goed. Het voelt niet lekker. Ja, ook dat kan wel eens gebeuren natuurlijk. Ik ga snel eten en naar mijn werk. Want door dit gedoe ben ik een stuk later. En vanavond komt uh, de klussen. Ja jongens, mijn haar is echt een regelrechte ramp. En ik zal jullie iets duidelijker uitleggen. Waarom? Want dat heb je misschien niet kunnen zien. Ze heeft het echt helemaal rondom kort geschoren. Waardoor er echt gaten vallen als het lange haar er overheen valt. Het lijkt totaal niet op het plaatje wat ik heb laten zien. Nou weet ik dat die mevrouw op dat plaatje een heel andere haarstructuur heeft en een heel ander... Andere kleur dit wat ik nu heb dat klopt gewoon niet dit is veel te lang en dit is veel te kort dus het het, het is helemaal het, het sluit niet aan het is ineens lang haar alsof het erop geplakt is wat doe je als het niet ga je uit beleefdheid niet terug of ik vind het best een beetje lastig want ik wil ook geen zeur zijn en ja wat kan je er hier aan veranderen het moet gewoon weer groeien Weet je, ik denk alleen dat ze het dan bovenop korter gaan doen of weet ik veel wat. Maar dat is niet wat ik wilde. Wat een ellende! Nou, het is maar haar. Het is maar haar en het groeit weer aan. Jimmy die uh, had een hele geldige reden dat hij niet kon komen. De plankjes hangen nog steeds niet. Maar dat geheel terzijde. Want daar wil ik verder niet over uitweiden. We gaan even lekker naar de markt. Het is weer zaterdag. Dus ik ben weer naar de markt geweest. En het was weer... Uh... Gezellig druk. Ik laat jullie even zien wat ik gehaald heb. Twee bakjes aardappij hier. Yeah. Uno, dos. Oeh, ze ruiken heerlijk. Ik heb een lekker speldbrood. En broodjes. En uh, kaas. En dit is geitenkaas, fenegriek. Daar ga ik zo meteen lekker van genieten. <middels> Zo zoet dat suiker niet nodig is. Zo. Dat zit er weer in. Maar dat was best gezond, hè? Of niet dan? Want er zat geen extra suiker op en geen boter. En weet je nog dat ik in mijn vorige video zei dat ik me 20 voel, maar soms 80. Het moment van me 80 voelen is nu dus aangebroken. Oh god. Ik vind dit zo verschrikkelijk al die klote kwaaltjes die je krijgt. Ik sta gewoon met een plumo. Ik ben weer lekker bezig om mijn huisje schoon te maken. En het schiet me daar toch op partijen in mijn rug. Help. Ik wil dit niet. Ik lach wel, maar ik ben niet blij. Ik ga even kijken of... Godsamme, kom op zeg! Goed, ik blijf eventjes uh, zitten. Kwart over negen is het nu. Ik denk dat ik even een kwartiertje blijf zitten of een half uur. Oh. <lacht> Wacht even, dit gaat niet goed. <lacht> ik had mijn telefoon in mijn rechterhand, maar dat is te zwaar nu. Want dat doet zeer in mijn rug. Ah jongens, kom op zeg. Ik moet toch even naar de wc. Ik moet toch ook wat eten en drinken. Het is nu, ik heb een half uur even gelegen, maar... Ik ga even een poging doen om paracetamol te pakken. Ik neem jullie mee. Let niet op de rommel, want ik heb natuurlijk helemaal niks op kunnen ruimen. Ik heb vanmorgen twee broodjes beschuit op met thee, dus dat staat er, het bord staat er nog en zo. Ik ga even een poging doen, ja. Help. Ah, fucking hell. Kom op zeg. Oh. oh ja. ja, ja. Ja, ja, ja. Wacht. Oh. De deur even dicht. Want zoals jullie me misschien kennen. Doe ik alles door elkaar. Lekker chaotisch. Strijken, wassen. Stoffen, eten. Maar ja, noem maar op. Oh, ja, ja, ja, ja. Het gaat wel beter. Oeh. Ik heb het gered. <laughs> ik ben in de keuken. Nou, ik heb uh, twee paracetamol genomen. Uh, ik kreeg op uh, Instagram hele lieve berichten, wetenschapberichten. En uh, het advies van Miranda was uh, om te blijven lopen. Nou, dat uh, ga ik dan zo meteen nog maar even doen. En ik dacht, ik sta nu toch en ik loop nu toch. Ik doe gelijk even mijn, uh, mijn haar en mijn gezicht. Ik heb nog wel een hele leuke tip trouwens voor jullie. Ik zag het op TikTok voorbij komen. Ja, TikTok is ook heel leerzaam hoor. Het is niet alleen maar uh, geneuzel. Ik ga jullie even de tip laten zien hoe je een spijkerbroek vouwt. Ik heb geen idee hoe jullie het doen, maar ik deed het dus eigenlijk altijd verkeerd. Eigenlijk is het dus nooit verkeerd als je vindt dat het uh, goed gaat. Maar ik zag op TikTok dat ze het op deze manier deden. De naar boven vouwen. Deze. Zo. En dan. Zo. Ik vind het een super mooi pakketje. Zo, anders is het eigenlijk allemaal zo langwerpig. Nou, dat was een top idee toch? Ik ben benieuwd hoe jullie dat doen. Of delen. Of gaan jullie het ook zo doen? Oké, okay, ik ga mijn thee opdrinken. Ik ga mijn schoenen aantrekken. Het is nog droog. Dan ga ik maar een stukje wandelen. Ik kreeg net ook een bericht van uh, de mevrouw van Jarden voor uh, mijn vader: Ik ga niet naar de begrafenis. Ik ga gewoon uh, alleen. Ik heb een afspraak gemaakt dinsdagochtend. Ik zal het een klein beetje uitleggen. Uh, voor mij was mijn vader eigenlijk altijd al niet meer in leven. Uh, ik heb jaren, jaren geleden eigenlijk soort van al afscheid genomen. En nu het definitief is. Ja, wil ik dat toch een soort van afsluiten dat het. Uh, ja, het klinkt stom misschien, maar. Dat het ook echt klaar is. Dat ik nu echt niet meer in mijn achterhoofd heb van. Ja, ik heb wel een vader, maar uh, hij mag de titel niet hebben. Bla bla bla. Dus nu is het gewoon echt uh, definitief. En, uh, en. En dat wil ik dus gewoon met eigen ogen zien, zal ik maar zeggen. Hé, Hé, hey, wacht! Ik stop hiermee, want. In mijn YouTube banner staat alleen maar positiviteit. Dus ik ga mijn schoenen aantrekken en we gaan lekker wandelen. En ik ga kijken of ik voor jullie uh, mooie foto's of videobeelden kan maken.